Oké, okay, je hebt de salesmensen gezien, je hebt de product owners gezien. We hebben het gehad over de kosten van een e-commerce platform. We hebben het gehad over het belang van een discovery phase. En nu zitten we eindelijk aan tafel met de mensen die er echt toe doen. We gaan het met de techneuten hebben over wat doen we nou eigenlijk in een discovery phase. En wat heb jij aan het eind van een discovery phase? Dit is Enrise Business Talks waar we het hebben over jouw e-commerce business. En om het daarover te hebben, zit ik uh, hier aan tafel met Steven Vries, onze architect. Welkom terug bij Enrose Business Talks, uh, inmiddels een veteraan. En we hebben een nieuwe gast, Jeroen Groenendijk, senior developer bij Enrise. Welkom aan tafel. Ik begin even met jou, uh, Steven. Uh, wij hadden het over uh, uh, mogelijke titels voor deze show en toen kwamen we uit op de lijken uit de kast. Oh. <laughs> ja, ik heb hem opgeschreven. <laughs> ik weet niet of het de officiële titel wordt, maar... Uh, dat moet je even uitleggen. Want we, hadden het, we hebben het eerder gehad over die discovery phase. Hè. Dat betekent je begint aan een nieuw e-commerce platform. En dan eigenlijk om de risico's te beperken en ook de kosten... ga je op zoek naar wat willen we nou eigenlijk... en wat is er nou eigenlijk en wat gaan we straks tegenkomen. En dan hadden wij het over de lijken uit de kast. Is, is, dat, is dat echt wat er gebeurt? Is dat, is dat nodig? Moeten alle kasten open? Uh, ja, zeker. zeker. Ja, hier, maar, uh, vaak komen er klanten over de vloer. Uh, ze hebben hulp nodig, advies nodig. We gaan met ze om tafel. Ze hebben uh, naar hun mening alles uitgedacht. Volgens komen wij omhoek kijken en we gaan alles doorlichten. En dan komen we er vaak achter, ja, zaken zijn gedocumenteerd. Maar dat was in het begin en ondertussen, de uh, afgelopen jaren, is er van alles gebeurd. Maar geen idee meer wat. Uh, dus dan is het is goed dat wij de zaken gaan doorlichten dan. En dan komen er wat lijken uit de kast. Ja, en je zegt geen idee meer wat er, wat er veranderd is, maar wat, kun je dat concreet maken voor me? Wat is er dan uh, veranderd aan zo'n systeem wat niet gedocumenteerd is? Nou, het gebeurt nu wel als dat begonnen is van, bijvoorbeeld, we hebben uh, informatie over een product, hebben er een mooi systeem voor bedacht, uh, het werkt allemaal heel fijn, gedocumenteerd en alles. En gaandeweg komen er promoties bij, uh, komen er andere gerelateerde producten bij, niet gedocumenteerd, maar wel gebouwd. Ondertussen hebben ze het plan klaar liggen, joh, zo je alle producten eruit. Vervolgens ga ik kijken en dan zie ik van, hé, hey, dat ziet er heel anders uit. Hoe zit dit? Hoe pak je dat dan aan? Want je, je, je komt binnen, je gaat kritische vragen stellen, maar uh, je hebt ook een bepaalde structuur. Wat zijn je, wat zijn je echte bezigheden, zeg maar, tijdens tijden, tijden zo'n discovery phase? Wat, hoe doe je je onderzoek? Aannames checken. Er worden heel veel aannames gedaan, door de klant, soms ook door onszelf. Uh, door dat dubbel te checken. Dus we maken dat gewoon uh, kleine pokjes, heet het dan. Verbindingen maken met systemen. Oh, oh, wacht. Ho, oh, stop. Oh. Vakterm, alert, <laughs> een pokje. <laughs> Leg dat even uit. Een proof of concept. Oh, okay. Zijn we bewijzen dat het iets werkt zoals het hoort te werken in dit geval? Uh, we maken dan een koppeling met een systeem, gaan we zaken bijvoorbeeld productinformatie uitvragen en checken, klopt het inderdaad wat we hier lezen en wat we terugkrijgen? En dan vanaf daar gaan we verder werken. Het klinkt een beetje zo'n discovery phase voor mij, alsof je veel aan het interviewen, aan het vergaderen en aan het workshoppen bent, maar je bent dus ook daadwerkelijk al bezig aan het bouwen. Nou aan het bouwen, je bent vooral aan het uh, dubbelchecken om te weten wat je eigenlijk hebt technisch gezien. Hoe ziet het landschap eruit? Uh, voordat we advies kunnen geven, hier moet je naartoe, moeten we wel kunnen weten ja, waar komen we vandaan. Hoe, hoe ziet je team er dan uit? Want, uh, want je bent dus met developers, maar je bent met de klant. Uh, wie bemoeit zich tegen zo'n discovery phase aan? Vaak zijn we met z'n drieën. Een, een product owner en twee developers. Product owner houdt zich vooral met de businesszaken uh, bezig. Dus hoe gaan de flows daar functioneel gezien? En wij hebben ons bezig met techniek. Wat hebben ze allemaal qua systemen staan? Hoe werkt dat nu? Waar willen ze naartoe? En dan volgens gaan wij kijken, nou, uh, hun toekomstplannen, hoe past dat allemaal in elkaar? Uh, wat kunnen we bewaren? Wat moeten we vervangen? Kan dat in één keer? Moet dat in één keer? Of kunnen we dat in fases doen? Dus stap voor stap gaan wij zeg maar, het hele systeem doorlichten om te kijken, joh, waar kunnen we nu het beste uh, waarde toevoegen? En waar gaan we zaken onderhandelen nemen? En dan ga je dat ook vastleggen op een bepaalde manier. Daar komen bepaalde deliverables uit. Is er niet een... Risico dat jij dan ook weer uh, een document van 400 pagina's gaat schrijven. <laughs> <laughs> hoe, hoe, hoe voorkom je dat? Hoe, hoe maak je dat advies? Uh, nou, zullen we dan maar eens een Engelse term gebruiken: actionable. Hoe, actionable. Hoe, <laughs> hoe, hoe zorg je dat je er ook echt mee verder kan? Uh, wat we vaak doen, uh, vooral als wij landschap in kaart brengen, is een architectuur schets maken. Hoe ziet het er nu uit? Waar willen we naartoe? Uh, het gebeurt geregeld dat we een architectuur schets maken voor echte toekomst, voor de lange termijn. En dan eentje voor de MVP-fase. Dat is een mooie term. Uh, dus dan voor de eerste fase, joh, waar gaan we starten? En waar willen we uiteindelijk naartoe? Dat houden we vrij beknopt. Uh, uiteindelijk komen er een aantal uh, stories uit, zoals het heet. Waar we ook de zaken uit gaan werken. En dan komt de product owner ook omhoog kijken van, joh, wat voor budgetten horen erbij? Om te kijken wat past in de eerste fase en wat niet. We hebben trouwens in de vorige aflevering hebben we, uh, dat hele proces al een beetje besproken. En als je wil weten wat, wat dat precies allemaal is met stories en de product owner... Dan moet je even de vorige terugkijken, want uh, dat heb ik al, uh, <laughs> daar heb ik jullie al over uitgehoord. Wat je nog wel even mag uitleggen is dat, dat MVP, dat, dat, ja, dat, dat ligt aan het eind van de tunnel, het MVP. Als we daar maar eenmaal zijn. Kun je precies uitleggen uh, hoe, wat dat is en waarom jullie daarnaar streven? En we streven er vooral naar om snel waarde te kunnen leveren. Uh, vroeger werden er wel eens Big Bang Releases gedaan bij projecten. Uh, tegenwoordig is het nou, heel normaal dat er al van alles staat. en zaken gefaseerd uh, in productie te gaan brengen. om ze namelijk nou waarde toe te voegen. Dus we gaan niet alles in één keer vervangen. Ja, want, uh, een Big Bang is, we zitten negen maanden te typen. en dan uh, op vrijdagmiddag zetten we het live. En alles dan, in één dan keer. hebben we een heel slecht weekend, neem ik aan. <lacht> kan zo zijn, het <lacht> risico is ook groter, dat klopt ja. inderdaad. Gebaseerd, dan beperk je de risico's. maar je levert ook eerder waarde op. En uh, vaak is het zo, we hebben dingen bedacht, uh, staat op papier, we hebben plannen. En zodra we het ingezet en gaan gebruiken, lopen zaken, uh, Na nou, negen van het niet, gewoon anders dan bedacht. En dan kan je er veel makkelijker op inspelen als je gefaseerd doet. Anders is je budget helemaal op, je hebt wat staan en eigenlijk ben je net niet helemaal tevreden. Is dat ook jouw ervaring? Wat, wat ik ook vaak zie is dat een project, je hebt altijd drie onderdelen. Je hebt de deadline, je moet het, het, mensen willen graag een keer live hebben. Je hebt de scope, hè, wat wil je dat er allemaal in zit. En het budget. En er zit vaak zit vaak wel een soort frictie tussen die drie. Hè? Uh, je kan niet, altijd, je kan niet al, altijd alles wat je wil hebben voor het budget wat je wil hebben voor de deadline die je wilt hebben. Dus je ja. maakt dan een soort, uh, de MVP is dus eigenlijk een kleinere versie van de scope. Je, je hebt niet alles, maar wel wat je echt hoog nodig hebt voor de deadline, uh, voor, voor het budget wat je wil hebben. Dus dat zijn een beetje drie knoppen waar je dan aan draait om uh, ja, in die eerste fase dus zo snel mogelijk uh, het product in de markt te kunnen zetten. Ja, en en en nou ja, jij bent dan ook uh, bezig met het maken van die die pokjes, die proof of concept. Uh, in hoeverre past die dan nog in in de deliverables? Want dat zijn dat zijn al stukjes code. Gebruiken jullie die dan ook later, of zijn dat is dat echt puur uh, verkennend werk wat jullie later uh, opnieuw doen of weggooien? Soms gebruik ik het nog wel eens. Dat is Wel eens. Als je bijvoorbeeld als klant heb je je productinformatie in één systeem zitten. En je webshop wordt beheerd in een ander systeem en je wil weten, kunnen we dat koppelen? En als developer denk je soms, ah, dat moet wel kunnen. Maar dan ga je in zo'n discovery phase, ga je zo'n proef maken van, vallen die dingen echt te koppelen? Ja. De ene keer heb je, gaat het heel makkelijk en dan heb je ook gewoon iets staan wat je, waar, denk je, waar je trots op bent. wat je denkt, dit kan ik verder uitbouwen uh, hierna voor, voor het MVP. En soms is het meer een... een ja, dan denk ik, ja dit, dit kan beter. <laughs> dus, uh, een soort, soort klatje, zeg ja, maar. Ja, dit is een ja, ja. Ja, Dus dit uh, schuiven we aan de kant. En met de lessen die we geleerd hebben, maken we het nu een, een veel betere versie. We maken we iets beters. Oké. Okay. En uh, nou, ik kan me dus inderdaad voorstellen, uh, Steven, dat je klanten hebt die denken van... Nou ah, ja, volgens mij hebben we alles gewoon goed gedocumenteerd. We hebben een mooi plan gemaakt. We hebben een mooi functioneel ontwerp, technisch ontwerp. Kom op, we skippen die Discovery Face. Ga maar bouwen. Ik, ik ben zelf software developer geweest en ik, ik weet zelf hoe het is dat je, als je ergens een week binnen bent, dat de opdrachtgever op een gegeven moment over je schouder kijkt en zegt, ben je nog niet begonnen? Hoe, uh, wat gebeurt er eigenlijk als je die Discovery Face overslaat? En wat zijn de risico's dan? Nou, de, de risico's zijn best fors. Uh, het ligt natuurlijk wel een beetje aan het formaat van het project, hoe groot de risico's zijn. Uh, maar we moeten alles in kaart brengen. Wij moeten ook gewoon simpelweg weten wat wij moeten bouwen. Uh, waar we vandaan komen voordat we überhaupt een Instagram te kunnen maken. Ja, tenzij je ongelimiteerd budget hebt en je zegt: gaan we aan de slag en gaan, weg, gaan we alles opnieuw bekijken. Ja, de zonde van de tijd. Vinden wij ook niet fijn. Uh, wij willen liever gewoon goed werk leveren in één keer goed. Uh, dus doen we vooronderzoek. Ja, dus uh, schrijven we dat even op, dat, dat wij, wij houden niet van projecten met ongelimiteerd budget. <lacht> <lacht> Heb je dat nou zojuist gezegd? <lacht> nee, en vooral je wil niet uh, zaken gaan bouwen die gelijk de prullenbak in gaan gooien. Dat is het vooral wat wij als developer zijn zijnde niet leuk vinden. Ja, dus uh, eigenlijk doe je het ook een beetje voor jezelf, je eigen projectsucces. Uh, je wil weten uh, ja, wat er op je afkomt, wat, je, wat wel kan en wat niet kan. Nou ja, precies, je wil waarde toevoegen als developer zijn zijnde. Voor een pokje is prima als zijn de prullenbak kan als klatje. Uh, maar uiteindelijk voor het project zijn er weer gewoon goed spul bouwen. Jeroen, eh, nou ja, jij bent developer. Uh, ik neem aan dat dat ook jouw instelling is. En je wilt zo, mogelijk zo snel mogelijk eigenlijk zoveel mogelijk waarde toevoegen. Maar ja, ik vind dat toch een beetje abstract klinken. Dus ik, ik, heb, uh, ja, ik heb hier opgeschreven. Uh, Oké, okay, discovery phase. Je komt binnen, je haalt koffie en dan drie puntjes. Dat staat letterlijk op mijn kaartje. Dus <laughs> kun je die zin aanvullen? Nou, in, in het begin is het is denk ik vooral door de product owner, die, uh, die, die, die samen met, uh, met jou in de spotlight staat, zeg maar. Die het echt gaat uitstippen van wat, wil je, wat zijn nou je grote dromen? Hè? Wat is je visie? Wat, wat wil je dat gaat bereiken? Wanneer is je product een succes? Dat is ook wel heel belangrijk. Ja, dus, dus uh, dat, dat zijn de grote lijnen, dat heb je uitgezet, maar dan, uh, dan ga je aan het werk. Dus dan bijvoorbeeld, hoe kies je bijvoorbeeld welke, welke uh, proof of concepts, welke pokjes, ik leer iedere dag een nieuw woord hier, welke proof of concepts je gaat bouwen? Nou, je, je kijkt naar uh, uh, wat er al staat. Uh, soms is er al een heel, heel landschap, misschien is er al zelfs een schets ervan. En dan kijk je wat er allemaal in zit. En je kijkt ook van wat de behoefte is wat ze nog willen hebben. Dus stel, ze hebben al hun productinformatie ergens staan. Dan ga je kijken, hoe krijg ik dat daaruit en beschikbaar in, in, in mijn webshop. Um, misschien worden alle bestellingen al verwerkt in, in een ander uh, pakket. Dan ga je kijken, hoe zorg ik dat die bestelling uit de webshop in het pakket plat. En soms uh, maak jij of de klant maakt de aannames en die wil je dan ook even testen. Um, we hebben bijvoorbeeld wel eens gehad dat, een, uh, dat een, een, uh, iemand in een sales traject zei, nou, ik heb, mijn bestellingen worden in dit pakket verwerkt en dat is volgens mijn IT-afdeling razendsnel. Dat werkt er supersnel. Okay. Maar in het verleden werden al hun bestellingen met de hand in dat pakket verwerkt. Ja, dan, als, als het dan een seconde erover doet, of twee seconden over een berekening doet, dan is dat oké. Okay. Uh, maar als je dat dan nog geautomatiseerd gaat doen, je gaat met een webshop waar misschien wel tientallen bestellingen achter elkaar binnenkomen, dan is dat te langzaam. Ja. Dus dat soort aannames ga je dan ook testen. En is het zo, uh, want uh, je, je doet dit natuurlijk al een tijdje, uh, is het zo dat je ergens binnenkomt en je kijkt naar de architectuurschets en dat je al meteen ziet van, oh wacht even, hier moeten we even naar kijken. Is, heb je daar een soort van zesde zintuig voor ontwikkeld, uh, inmiddels? Het is elke keer anders. Dus okay. soms denk je van, wow, dit zit echt supergoed in elkaar. Het is ook wel eens dat je denkt van, nou, hier zit echt, hier is alles heel erg losgekoppeld. Dus ze hebben echt voor elk klein dingetje een losstaand pakketje gekozen. En dan, denk je, okay, dan zie je meteen de uitdaging. Hè? Okay, veel bewegende onderdelen, super interessant. Uh, hoe gaat het met elkaar praten en hoe gaan wij daar, daartussen uh, stappen? En Is het dan ook zo dat je, dat je uh, verschillende soorten discovery phases hebt? Want je hebt verschillende soorten klanten, verschillende soorten projecten. De ene klant is misschien wat meer ready to go zeg maar, dan de andere. Bij de ene klant moet je die hele discovery phase eigenlijk nog ja, verkopen. ...en de andere klant is al heel ver. Is het zo dat je daar ook nog verschillende smaken in hebt dan in zo'n Discovery Face? Kan het bijvoorbeeld ook sneller en goedkoper? Ik neem aan dat je die vraag <laughs> wel eens vaker krijgt. Ja, in, in, de, in, de, in, de, in de gesprekken voor, voor zo'n Discovery Face, de kennis maken met elkaar... Dan, uh, dan, ...dan voelen we ook een beetje aan van... Uh, ...wat hebben ze hier nou echt nodig aan een Discovery Face? En soms is er gewoon heel veel onduidelijk. En dan hebben we ook gewoon een Discovery Face van Bacon... Uh, maar we hebben ook wel eens gehad dat, een, dat iemand kwam met, ik heb hier al heel veel functionele omschrijvingen van wat ik wil en mijn project is heel overzichtelijk en ik heb niet zoveel bewegende onderdelen nodig. Um, en dan hebben we het ook in, het wel eens in een dag gedaan. Dan, kwamen, dan begonnen we s ochtends met zo'n kopje koffie en dan gingen we met z'n <lacht> allen in, in, in een hok zitten. Um, en dan gingen we gewoon, uh, de, de functionaliteiten zoals, die waren uitgeschreven door de klant al. Daar hadden wij als developers van tevoren al vragen bij bedacht. om het allemaal nog scherper te krijgen. En halverwege de dag gingen we die dingen inschatten. Want dan hadden we eigenlijk al stories en epics. Uh, stories die... en epics, ja. ja. Dat zeg ik kijk, kijk de vorige aflevering. Kijk de vorige... Daar, daar ja. hebben we dit helemaal afgepeld. En ja, die functionaliteiten die dan, dan gaan we dan inschatten. Hoe complex ze zijn, hoeveel tijd ze gaan kosten. En aan het eind van de dag kun je dan een, een inschatting maken van wat het hele project of het MVP zou gaan kosten. Dus je, je komt binnen en je zit eigenlijk een soort van lange intensieve workshopdag bij elkaar. En dan heb je aan het eind heb je een beeld van ja, wat, wat gaat het kosten tot mijn eerste versie die live is. Want dat is in principe je MVP. Hè? Dat is, ja. dat, dat is, daar gaan ook echt klanten mee werken met zo'n MVP. Ja, zeker. Het, ja, het liefst al voordat het, het live staat dat ze ermee gaan testen en ermee gaan spelen om te kijken van is het precies wat ik wil. Maar dan bedoel ja. ik eigenlijk vooral klanten van klanten. Dus uh, een MVP is iets wat echt online gaat, waar echt bestellingen op binnen gaan komen. Dat is niet een of andere testversie of zo. Dat gaat echt in productie. Ja, we hebben een keer gehad dat uh, een MVP dat die, uh, een paar weken voordat hij live ging, stond hij stond al online beschikbaar... En toen kregen we al, al bestellingen binnen. Dus er waren <laughs> al mensen die hadden hem gevonden ja. en dacht, nou, dit ziet er super betrouwbaar uit. Ik ga hier al een bestellingen plaatsen. Ja, dat is de ultieme validatie, denk ja. ik, van je, van je MVP. Nou heb ik ook nog wel eens uh, dat ik de, de term, uh, ik loop hier nog wel eens rond bij Enrise, uh, dat ik de term Sprint 0 hoor. Uh, Steven begint te lachen. <laughs> je hebt, hebt ons uitgebreid uitgelegd. Nou, sprint 0 is eigenlijk niet meer van deze tijd. Want, want de wereld is gewoon veranderd. Klopt. Is het zo dat je, dat je ook nog wel eens toe kan zeg maar, met een ouderwetse Sprint 0? Dat je eigenlijk zo'n ja, leeg speelveld hebt. Dat je gewoon nog uh, kan zeggen. Van, nou, we beginnen gewoon met bouwen. We hebben, we hebben zo weinig afhankelijkheden. Dat we gewoon aan de gang kunnen. Komt, er, komt dat nog voor? Is het bij mij nog niet voorgekomen. Nee, dus. Ja. <laughs> uh, waar we nog wel eens voor inzetten zijn als we al een bestaande applicatie hebben. Ze dus willen een RFC, om er eens een term in te gooien. Een Request for Change. Een Request for Change. Dus we willen ja. een aanpassing hebben en die is vrij fors. Uh, en dat kan wel dus zijn dat voor die verandering dat we daar een sprint 0 voor inzetten. Dus alles functioneel kaart brengen. Op zich kennen we de systemen, dus dat is niet meer onduidelijk. Maar vooral voor een grote functionaliteit uh, zetten we soms nog wel een sprint 0 in. En wat doe je dan in zo'n sprint nul? Nou, als gaat de product owner om tafel om alles functioneel in elkaar te brengen. Die maakt daar stories aan, de developers kijken, nou, wat voor impact heeft dat op ons platform. Vervolgens gaan we inschattingen maken zodat we uiteindelijk een soort van uh, totaalpakketje hebben voor een klant van, joh, deze functionaliteit gaat zoveel tijd kosten, zoveel budget kosten. En dan volgens als het akkoord is, dan uh, kunnen we aan de slag. Aan de ene kant van het spectrum heb je zo'n uh, discovery phase in een dag, hè, eigenlijk wat jij vertelt. Nou, dan kun je, als je, dan kun je vrij veel uh, meters maken. En aan de andere kant heb je adviestraject van drie, vier maanden. Dat, is dat normaal? Uh, dat kan wel eens uitlopen. Het zijn vooral planningsissues, doorlooptijden. Uh, het gebeurt nog wel eens dat we met externe partijen op tafel moeten. Die hebben ook hun eigen planningen. Soms moeten zij systemen aanpassen voordat we überhaupt verder kunnen. Uh, denk aan autorisatie, dat we er überhaupt bij mogen. Uh, VPN-verbindingen of het zit intern op een netwerk. Van, oh ja, wacht, nu moet we een website verbinden. Hoe doen we dat? Dus we komen van alles tegen. En soms kan het uh, lang duren. Ja. Kan de klant... Uh, dan ook nog iets doen uh, om dat allemaal een beetje te verkorten? Wat, wat zijn de dingen die je, die je nodig hebt van een klant uh, om, uh, om hier tempo in te maken? Tijd is denk ik een hele grote factor. Gewoon dat je de tijd vrij maakt om uh, met de PO'er of om met een developer te gaan zitten en de vraag te beantwoorden en om eventuele actiepunten die, die uit zo'n discovery phase komen, om die gewoon uh, ja, op te pakken. Hè. Dus als er zo'n externe partij is die. Uh, zijn eigen tijd neemt zeg maar <laughs> ik vind jullie wel heel aardig ja, ja, heel ja. ja. Dan, dan is het fijn als uh, als we niet alleen moeten zitten wachten maar dat er ook gewoon iemand denkt kijk ik ja. ga er even achteraan bellen het moet gewoon geregeld worden was dat je want jij wordt tegelijk antwoord geven was dat ook jouw antwoord geweest beschikbaarheid uh, ja, beschikbaar. van Discovery v, zeg, ja en, en beschikbaarheid van wie dan uh, wie heb je wie heb je het hardste nodig eigenlijk product owner aan de kant van de klant die hun uh, business processen snapt uh, vaak zit er ook een marketingstratege of een e-commerce stratege bij die snapt een beetje hoe de online sales werken, wat ze daar willen, uh, qua visie. En vaak ook contactpersonen van de externe partijen die ingezet worden. Ja, en, en wie zijn die de externe partijen dan bijvoorbeeld? Kun je daar een paar voorbeelden van noemen? Het kan zijn dat ze intern applicaties ontwikkelen voor uh, productinformatie, voor klantgegevens, uh, CRM-systemen. Uh, soms dat een extern pakket, soms dat intern ontwikkeld. Uh, ja, daar willen we meer van weten. Dus ja. we moeten iemand hebben die beschikbaar is voor ons om dat te onderzoeken. En nou ben jij uh, Jeroen, je bent veel met de, de techniek bezig. Uh, maar wat ik een beetje proef ook uit het verhaal, is dat er ook wel heel veel speelt in de organisatie. Uh, hoe is dit voor jou? Want jij gaat, jij wil technisch aan de gang, je wil die pokjes gaan maken. Uh, heb jij veel, nou ja, last? Uh, uitdagingen, dat woord gebruiken. Uh, op organisatorisch vlak, bijvoorbeeld met beschikbaarheid, bijvoorbeeld met het loskrijgen van informatie. Het liefst werk je niet, niet voor iemand, maar, maar samen met, met, met iemand om zo'n uh, zo project uh, tot succes te maken. Ja. Dus. Um, nee, ik heb wel echt goede ervaringen ook gewoon om echt, echt samen te werken met een e-commerce manager. die dan gewoon heel snel feedback geeft en, en ja, uiteindelijk wil iedereen. Dat het een, een mooi product wordt. Dus dan ja, is het ook fijn dat je er samen aan werkt Ja, dus daar zit ook eigenlijk de kracht dat je, dat je het samen doet. ja Kunnen jullie dan ook het team daar weer helpen met het krijgen van draagvlak? Want we hadden natuurlijk twee afleveringen geleden even over de kosten van, van een e-commerce platform. Waar CEO's en CFO's toch wel van schrikken soms. Uh, kunnen jullie dan ook helpen met laten zien van nou, dit is wat we aan het doen zijn, dit is de waarde die we leveren en, en dit is ook wat we doen om de risico's en de kosten te beperken. Ja, okay. als je stel je hebt een pakket om je productieformatie in op te slaan, dan hebben wij onze voorkeur, Wij hebben voorkeur wat zo'n voor pakket zou moeten kunnen en hoe die zou, zou moeten werken. Maar verder is het vooral ook echt een keus van jou, van wat vind jij fijn werken? En dan zorgen wij wel dat het gekoppeld kan worden aan uh, wat er verder nog uh, in het landschap draait. Um, dus wat we dan wel vaak doen, is als we zo'n keus, als wij zo'n voortdracht doen, van dit vinden wij een goede fit uh, voor jouw vraag. En er is intern, zijn er vragen, misschien vragen over, dan schrijven we nog wel eens uh, een vergelijking met andere pakketten uit bijvoorbeeld die er binnen die organisatie genoemd worden. Hè. Dan vraagt wel eens iemand waarom niet x, waarom niet y. En dan, dan schrijf je een, een vergelijking uh, met een conclusie, met een aanbeveling van en daarom denken wij dat dit het beste past voor jullie. Uh, Nee. En dan kan alsnog de keuze gemaakt worden om het wel of niet te doen. Steven? Het komt vaker voor dat de product owner mee om tafel zit... volgens naar een, een directie moet om het plan neer te gaan leggen. Uh, wat er vooral helpt is ook om de, de pijn die ze nu ervaren... Uh, ...te laten zien hoe we dat wegnemen. De voordelen uh, om deze stap te gaan zetten. En vooral omdat we werken met een MVP-fase en een visie naar hoe verder daarna... ...haal heel veel zorgen van ja, leuk, dan hebben we straks een platform... ...en willen we straks weer wat nieuws, moeten we weer opnieuw gaan kijken. Nee, die zorgen halen we weg, juist om nog even een stap verder te gaan. We kijken iets verder dan nu, ook over een paar jaar. Dat doen we ook met de product owner. Die maakt zo'n product vision board, heet het dan. Om een beetje een visie in kaart te brengen. Niet alleen voor nu, maar ook voor straks. En uh, voor de MVP zetten we een mooi architectuurplaatje neer. Waardoor de uh, klant kan zeggen, nou, ik snap fase 1. En ik snap ook waar we naartoe willen. Ja, en je noemt dat een... Een vision board. Product vision board. Een product <laughs> vision board. Ja, dat is, is dat een... net zoiets als het mood board wat ik van mijn interieurontwerper krijg? Nou, dat is een, een middel wat de product owner uh, inzet om uh, de klant vragen te stellen... en na laten denken van, joh, wat hebben we nu nodig? Prima, maar wat heb je straks nodig? Hoe ziet het er over een aantal jaren uit? Waar wil je naartoe? En is dat ook, uh, misschien als laatste vraag... is dat ook de kern eigenlijk van de waarde die je uh, uit een discovery phase haalt... Uh, ik stel die vraag denk ik even aan jullie allebei. Wat is nou de, de, de belangrijkste, liefst in één zin, de belangrijkste waarde die je hebt aan het eind van je discovery phase... ...waarmee je uh, met meer vertrouwen en meer controle die de rest van het project ingaat. Je weg naar succes wordt duidelijker. Dat denk ik in één zin, uh, wat, je, wat je eruit haalt. Uh, wat, wat zijn, die, <laughs> wat zijn die, die pijnpunten die je dan uh, probeert op te lossen? Wat, wat zijn de hoofddoelen van zo'n MVP? Uh, het verschilt natuurlijk per klant wat ze tegenkomen, maar uiteindelijk komt erop neer dat ze uh, met een MVP geholpen zijn om verder te kunnen. Uh, op dit moment zitten ze vast ergens, ze zitten aan de limieten van het systeem of ze hebben gewoon een zorg voor jongens, we hebben advies nodig. Uh, in principe is het, het idee na een discovery phase dat ze ontzorgt en ze weten hoe ze verder kunnen. Oké, okay, dankjewel. Dus wat doen we nou eigenlijk in een discovery phase? We bepalen niet alleen wat er moet gebeuren, maar we bepalen ook of dat eigenlijk wel kan. En als je dat dan weet, dan ligt het pad naar succes voor je open. Dit was Enrise Business Talks. Ik zie je bij de volgende.